En welkom bij mijn Do-It-Yourself Headboard. Dit is dus mijn headboard waar heel veel mensen naar hebben gevraagd. Ik ben hier ongeveer een jaar geleden mee begonnen. Ik heb het heel lang hier in een hoekje laten liggen omdat ik geen zin meer had om verder te gaan. Maar jullie stalkten me echt op Instagram en op Snapchat naar mijn hoofdboard wanneer die eindelijk op mijn muur zou zitten. En wanneer ik eindelijk een video erover zou maken. Dus, finally, is hier de video over mijn headboard. Uh, ik heb het een beetje afgekeken bij Erik Kuster, maar um, ja, het heeft een beetje Erik Kuster vibes. Maar ook toen ik 18 was, woonde ik in Amsterdam samen met mijn nichtje en haar vriendin had ook zoiets gemaakt in de kamer. En dat is me altijd bijgebleven en ik dacht van dat ga ik ook ooit een keertje maken. Want eerlijk, ik ben wel heel handig hier in huis. Ik doe alle klusjes, mijn vriend doet niks. De techniek heb ik een beetje geleerd op YouTube, want uh, je kon best wel aardige video's vinden over panel headboards, maar nog niet in deze vibe. Wel in andere stijlen, een beetje het Amerikaanse. Ik laat jullie in deze video stap voor stap zien wat ik heb gebruikt, wat ik heb gekocht. Hoe ik het heb gedaan, wat je wel kan doen, wat je beter niet kan doen. Waar je moet opletten, hoeveel alles heeft gekost. En gewoon vanaf begin tot eind heb ik jullie alles zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Hoe alles moet, zodat jullie hetzelfde resultaat kunnen krijgen. Want ik zou het heel erg vinden als je alle materiaal koopt... En doordat er in mijn video een foutje zit, dat jullie een heel ander resultaat krijgen. Wat ik alvast wel wil zeggen, waar je heel goed moet opletten, is het schuim wat je aanschaft. Ik heb bijvoorbeeld de schuim van de Jis gekocht. En dat is gewoon een matrasje uh, van 1,20 bij 60 was het volgens mij. En daar heb ik twee uh, vakjes, vierkantjes van 50 bij 50 elke keer uitgesneden. Maar bij Amine, bij mijn vriendin, dat ga je ook zo zien. Maar daar hebben we schuim besteld bij een, uh, een stoffenwinkel bij ons hier in Ens Die heet Harry Stoffen. En daar hebben we dus die schuim besteld in 50 bij 50 zodat we niet meer hoefden te uh, snijden. Maar die stof is veel dikker. Dus je moet nog even uitzoeken wat je het beste kan gebruiken. Volgens mij is het de verschil tussen koud en traag schuim. Maar dat weet ik dus niet zeker. Mijn schuim is dus heel fluffy, laat maar zeggen. En die van haar is heel stug. Ik heb nog geen andere methode gevonden. Behalve dan dat je erop moet zitten en dat je dan moet nieten. Ik zou even niet weten hoe ik het anders zou moeten oplossen. Maar dat is wel hoe je het nou moet doen. Maar bij het schuim van Amine moet je dit echt met z'n tweeën doen. Anders krijg je echt niet die rondingen in wat je erin wil hebben. En daarom zou ik op dit moment adviseren om gewoon... Het schuim van de jis te gaan gebruiken. Of je koopt het schuim van de jis En je neemt het mee naar een stoffenwinkel. En je laat zien, dit soort schuim wil ik. Maar dan dat jullie het uitsnijden. Want eerlijk, het snijden is ook wel uh, wat werk. Dus het bord wat ik heb gemaakt is 250. Bij 250. Bij vierkantjes zijn allemaal 50 bij 50. Dus 1, 2, 3, 4, 5. En 1, 2, 3, 4, 5. Um, de materialen wat ik zo laat zien is gebaseerd dus op mijn hoofdbord. Je kan hem zo groot maken als je wil. Zo klein maken als je wil. Maar de materialen wat ik heb genoteerd in het volgende stukje is gebaseerd op mijn hoofdbord. Dus, wat heb ik allemaal gebruikt voor mijn hoofdbord? Ik heb drie spaanplaten gebruikt van 125 bij 250 Hier kan ik 25 stukjes uithalen. Ik hou ook nog wat hout over, maar dat laat ik altijd daar liggen. Dat dunne schuim wat ik heb gebruikt, wat je zo gaat zien in de video's, heet Viperveel. Daar heb ik 13 meter van gebruikt. Voor de vulling heb ik schuim gebruikt. Net als de platen moet dit ook 50 bij 50 zijn. Voor Armina H hoofdbord hebben we een ander soort schuim gebruikt dan ik heb gebruikt. Voor mijn hoofdbord heb ik een matras gehaald bij de JISK van schuim. Die heb ik daarna in stukjes van 50 bij 50 gesneden. Ik wist toen nog niet dat je bij Harry Stoffen schuim op maat kon bestellen. Bij Armine hebben we dit dus wel gedaan. Alleen het schuim is heel anders dan het schuim wat ik heb gebruikt. Die van Armine is veel harder en veel stugger. En die kan je niet zo makkelijk indrukken. Vergeleken met het matras wat ik heb gebruikt van een JISK. Ik heb trouwens niet bij Harry Stoffen geïnformeerd of ze daar ook andere soorten schuim hebben. Voor de volgende keer ga ik dit wel navragen, maar ik denk het waarschijnlijk wel. Volgens mij is het een verschil tussen koud en traag schuim, maar ik weet niet. Niet zeker. En het allerbelangrijkste, de stof. Mijn stof komt van Harry Stoffen in Enschede. Daarvoor kopen ze een soort leerachtige stof die ook een beetje elastisch is. Deze is ook iets aan de dikke kant en dat is eigenlijk heel belangrijk. Als je een stof koopt, vind ik het wel echt belangrijk dat hij dik is en dat hij goed elastisch is. Anders kan je er niet mee werken. Een dun stofje wat zo scheurt, moet je dus echt niet hebben. En daarnaast heb je natuurlijk een tecker nodig om de stof vast te niet op de spaanplaten. De tecker die ik heb gebruikt is gewoon van internet. Volgens mij was die 10 euro of zo en de nietjes komen daar ook vandaan. Die kon ik helaas niet in de winkel vinden, dus die heb ik op internet besteld. Je hebt ook een hoge druk Die is eigenlijk nog beter, maar die heb ik niet op mijn beschikking. Om alle platen op de muren te gaan bevestigen doe ik dit met klittenband. Het beste kan je een klittenband kopen met een plakrandje. Dit is gewoon veel makkelijker dat je dit alvast op de muur plakt en daarna de spijkers erin slaat. Het belangrijkste aan de spijkers is dat de spijkers heel kort gaan zijn. Lange spijkers krijg je nooit helemaal in de muur. De spijkers zijn eigenlijk wat het allerbelangrijkste omdat je deze om de 20 centimeter in het klittenband gaat slaan. Waardoor de klittenband goed aan de muur blijft zitten en uiteindelijk de platen goed aan de klittenband blijven plakken. Dat allemaal samen is 490,90 euro cent. Bij de praxis hebben ze ook vaak korting en hier heb ik het hout gehaald, de klittenband en de spijkers. En misschien als je heel veel stof afneemt bij je stoffenwinkel, kan je ook een mooie prijs krijgen. Ik heb nu alles op elkaar gestapeld. Je begint eerst met de stof, dan deze stof, dan de schuim en dan het plankje. Ik begin eerst met deze kant. Je trekt hem gewoon zo strak mogelijk en je gaat eerst drie of vijf nietjes vastzetten. Dan draai je snel om en ga je naar de andere kant. Trek je weer zo strak mogelijk vast. Kijk, en dit kan dus allemaal prima in je eentje. Dan ga ik naar deze kant. Zo, en dan heb je hem vast. Dan kan ik gelijk zien... Of die strak genoeg is. Zoals ik jullie al vaak heb uitgelegd is uh, dat het echt belangrijk is dat uh, je op het plankje eigenlijk blijft zitten. Want als je van het plankje afgaat, terwijl je nog maar één kant hebt geniet, krijg je dus dit. En dan verlies je hier de bocht die je net zoals hier hebt gemaakt. Kijk, hier zit hij gewoon super strak. Hier. En hier zie je gewoon dat hij super los zit. Dit moet niet kunnen. Hij moet echt zo zitten zoals hier. Wat je nou kan doen is de nietjes loshalen. Maar wat ik nou ga doen is iets makkelijker. En dan ga ik bij de plaat zitten en dan trek ik met de tang de stof naar achter. En dan zit hij weer heel strak. Zie je dat? De laatste kant en zoals je ziet is hij nou bijna klaar. Super mooi, super strak. Alleen moet ik nog even het kantje hier oplossen. Daarvoor pak ik even een schaar. Dus hier heb ik dat hoekje zitten en ik heb hier net even een sneetje in gemaakt. Echt super simpel. Gewoon in een T. Eerst recht naar beneden en toen hier van links naar rechts. Dit hoef ik echt niet mooi te zijn, want dit zit bij mij helemaal bovenin een hoek. Maar als ik het gewoon zo doe, is het gewoon super netjes en heb je een mooi inhammertje voor mijn leiding in. Even kijken. Ik ga hem eerst hier in de hoek vastzetten. En dan ga ik gewoon het draaitje af. En nu maak ik hem boven verder af. En verder ga ik niet. Ik wil alleen even hier eentje doen. Zo. En nu heb ik mijn hoekje af. En zo ziet mijn hoekje er dan uit. Het is niet perfect. But it does the job. Oh my God, ik ben zo moe. Oh. Ik besef me nu net dat ik een verkeerd om heb gemaakt. Dus ik heb een hele domme fout gemaakt. Ik heb het plankje verkeerd omgehouden, want hij moet er zo in op de muur en ik heb dit ding zit nu aan de verkeerde kant. Hij moest hier zitten in plaats van hier, dus ik heb het plankje verkeerd opgedraaid. Dus nu moet ik alles loshalen. Hoe ga ik dit nu oplossen? Want alles zit perfect. Ik moet hem loshalen, want ik heb het plakje nodig. Dermit. Ik heb hem dus nou helemaal vernieuw gemaakt. Ik heb de stof helemaal aan de andere kant gedaan. Oh, het was echt een werk om het weer af te krijgen. Dus denk bij die dingen eerst goed na. En ik ben niet zo slim om daar eerst bij na te denken. Maar goed, um, ik, knip nou even alle stop. ik knip nou even alle stof af. En dan ga ik bezig met mijn hoekjes. Je kan ook zien um, hoe ik dit nou heb opgelost. Nou lijkt het niet zo mooi, maar als je het zo gaat terugzien um, bij mijn hoofdbord ziet het er super mooi uit en zie je niks hiervan. Maar dat komt dus omdat ik hier een dikke ringlamp op heb staan. Dus daardoor valt echt alles op. Maar als ik hem zo boven mijn hoofdbord heb bevestigd, ga je hier niks meer van terugzien. Maar ik ga nu even alles eraf knippen en ik ga de hoekjes afmaken. En dan kan ik hem al bevestigen. Je ziet hierboven dus het inhammetje wat ik heb gemaakt bovenin mijn hoofdbord. Uh, die leidingen zaten echt in de weg, dus ik moest wel het op deze manier doen. Anders kon ik niet anders. Maar je ziet er niks meer van terug. Ik ga alleen die leidingen, moet ik nog uh, wit schilderen. En dan uh, valt het veel minder op. Ik ga nu even laten zien hoe ik mijn hoekjes maak. En dit is eigenlijk het gekste. Het allerleukste om te doen. Armina kan het bevestigen, want zij vond het ook superleuk. En wat ik doe, is dat ik deze naar beneden trek. Ik hou hier even alle overige stof weg. Dit is nog veel te veel stof. Dus ik knip hem echt super klein af. Helemaal tot aan beneden. En ik hou echt maar zo'n klein stukje over. Kijk, je gaat gewoon net zo lang door. Totdat je een super mooi kantje hebt. En deze is eigenlijk al voldoende. Maar de perfectionist die ik weer ben. Is dat ik helemaal een perfect foutje wil hebben. En dat is... Op deze manier. Dus we hebben hier even alvast een layout gemaakt van alle vierkantjes. Dit zijn de minnen mooie. Die hebben we allemaal aan de onderkant gedaan. Dus we gaan ze zo nummeren en we zetten hem bovenin. Welke kant boven moet, anders dan raak je in de war met het motiefje. Dus we gaan ze nou even nummeren en dan gaan we beginnen met de muur met het klittenband en met de spijkers. Wat wel belangrijk is als je een stof koopt met een motiefje zoals deze. Je ziet een heel klein beetje dat uh, de lijntjes in zitten van boven naar beneden is dat je elk vierkantje op dezelfde manier doet. Dus niet de ene van links naar rechts en de andere van beneden naar boven. Dus allemaal hetzelfde, want je gaat dat terugzien dat het niet klopt. Ja. Dit is de klittenband met de plakband. Um, je doet dan gewoon 50 bij 50. Ik meet dit gewoon zo af. Ik maak een lijntje aan de bovenkant. En dan weet je precies waar de klittenband moet zitten. En daarboven nog eentje voor het volgende plankje wat hier bovenop komt. En zo ga je eigenlijk door helemaal tot dan 2,50 boven. En dat is één. En dan ga je om de 20 centimeter een spijker toevoegen. Zoals je ziet zitten er nu alle spijkers erin. Dus je plakt de andere kant van de klittenband op de achterkant van het vierkantje. En daarna doe je drie nietjes erin. 1, twee, drie. En ook aan de onderkant. Dus hier pak je ook weer eentje op. En ook weer met drie nietjes. En dan kan je hem al bevestigen aan de muur. En het enige wat je dan nog hoeft te doen. Is hem er tegenaan zetten. En een beetje aandrukken. De derde rij is af. Echt super mooi. Ik vind hem nogal mooi. Als je hem zo zou laten. Maar hij gaat helemaal tot aan boven. Nou dit is onze techniek. Als hij net niet strak genoeg zit. Hoe vaak hebben we dit gedaan? Heel vaak. Wow. Ja. En ja, ja. dit komt eigenlijk allemaal door het schuim, dus ik zou echt niet dit schuim aanraden. Het ziet er nog wel super mooi uit, maar die heeft tien keer zoveel energie in gezien. De ja. laatste drie. De allerlaatste. Oh, Halleluja! Hij is klaar en het is zo super mooi geworden. Ik ben er echt heel erg blij mee. Uh, special thanks to Michelle Agerbeek, want zonder haar was het niet gelukt. Uh, wil je dit thuis maken? denk wel nou, dat je eraan aan begint. Want um, ja, het heeft wel echt precisie nodig. En er zit uiteindelijk meer werk in dan, uh, dan je denkt. Want je uh, nee, wil uiteindelijk toch alles perfect hebben. Maar het is echt super mooi geworden. Ben je met z'n tweeën, dan is het echt leuk om te doen. Uh, vraag je vader, je broer, je neef, je nippo <laughs> om te helpen. Dan komt het helemaal goed. Dit was echt, uh, we hebben er twee gemaakt, maar dit was echt, ik zweet me helemaal kapot. Dit is best wel zwaar, je zit op je knieën, je moet de nietjes goed uh, erin nieten. Je moet het goed aantrekken, want anders krijg je bobbels. Dus het is best veel werk, weet je waar je aan begint, voordat je er aan begint. Wil je er niet aan beginnen, zorg ervoor uh, dat je Michelle contact, want ze kan het ook maken voor je. Ja. Natuurlijk wel tegen meer prijs, want dit is echt heel veel werk, onderschat het niet. En dit is dan mijn eindresultaat. Ik had hier alleen een stopcontact zitten, die moest ik weghalen. En hier heb ik dan een lang verlengsnoe aangemaakt. Je ziet het wel, je ziet het snoertje, je ziet daar nog de leiding van mijn verwarming. Dat is wel super lelijk. Daar irriteer ik me wel weer aan. Het enige verschil wat je tussen mij en Amine haar gaat zien, is dat ik iets meer een bolling heb en zij heeft het iets meer vierkanter. Dat komt dus weer puur door die vulling. Dat ik andere vulling heb dan haar. Die van mij was wat zachter. Dus dat is wat makkelijker om een ronding in te creëren dan die van haar. Dus voordat je begint zou ik echt even onderzoek doen naar de vulling. Dat je de juiste vulling hebt. Anders krijg je dit effect niet. En dan krijg je meer een chocoladeblokje effect. Als je snapt wat ik bedoel. Heel veel mensen vroegen ook naar mijn kussens. Dit zijn Claudie kussens. Even kijken. Hier staat het merkje op. En deze zijn van Aaron. Volgens mij zijn ze 40 of 50 euro per stuk. Ik weet het niet meer. En dat zijn dan de voorste kussens. En deze kussen is van mijn bank. Die heb ik hier snel even neergezet. Omdat die hier super mooi bij staat. En iedereen vraagt mij ook naar mijn pleet. Uh, iedereen denkt dat het een spray is omdat het op het bed ligt. Maar het is eigenlijk gewoon een pleet. Gewoon een dekentje voor op de bank. Maar ik vond die kleur gewoon super mooi hierbij passen. En hij is gewoon niet normaal mooi. Deze komt van de Poco, dat is een Duits, uh, Duits keten. Hij zit alleen helaas in Enschede of in Duitsland. Uh, dus je zou helemaal hier naartoe moeten rijden. Hij was nu in de aanbieding voor 13 euro. En normaal is die volgens mij 23 euro. En dat was het alweer. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat ik het zo goed mogelijk heb uitgelegd. En mochten jullie bezig zijn met jullie eigen headboard. Stel me alsjeblieft vragen op Instagram, Snapchat, Facebook. Wat je maar wil. Of mail me. En ik zal jullie erbij proberen te helpen. Stuur me ook foto's als je klaar bent of als je bezig bent. Vind ik echt super leuk om te zien. En bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie snel weer.